In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Teams de versie kunt controleren en hoe je ook een nieuwe update kunt installeren. Ik werd vanochtend verrast omdat er ineens een wijziging was in mijn Teams. Dat betekent dus dat er een nieuwe versie geïnstalleerd is op de achtergrond zonder dat ik dat in de gaten heb. Ik zag namelijk dat onder mijn profielfoto wat zaken verdwenen zijn, namelijk de instellingen bijvoorbeeld. Die zitten namelijk hier nu onder de drie stippeltjes. En bij de drie stippeltjes kun je controleren welke versie je hebt en dan kun je meteen zien of dat misschien geüpdate is onlangs. Als ik hier op info klik, klik en ik kies versie, dan kan ik hier bovenaan in het scherm zien dat ik in dit geval een versie heb die vandaag is bijgewerkt en ik heb dus ineens de instellingen op deze plek staan. Dat gebeurt wel vaker, dat er instellingen veranderd worden of dat er uh, knopjes bijkomen, of de look and feel verandert en dan is het goed om te weten wanneer jij voor het laatst een update hebt gehad. Je kunt ook controleren op nieuwe versies. Die optie staat hier ook bij, controleer op nieuwe versies. Als je daarop klikt, dan wordt op de achtergrond gewoon gekeken of er een nieuwe versie is en die wordt meteen geïnstalleerd. Um, als je wil weten wat er allemaal voor nieuwe functies bijgekomen zijn in de versie die je hebt, dan kun je links onderaan in het scherm klikken op de help knop, het vraagteken, en dan kies je voor wat is er nieuw. Daar vind je dan een overzicht van alles wat er is. Nieuw is in jouw versie, die op, uh, in dit geval op de desktop geïnstalleerd is. Maar je hebt ook nog een tapje voor iOS, voor Android en voor Microsoft Teams apparaten. Dus dit is in het kort hoe je kunt controleren welke versie je hebt. En een nieuwe versie wat daar allemaal in zit, wat je daar allemaal kan vinden onder de help knop.